Hallo, ik ben Middelsmedes en ik wil vandaag een tip met jullie delen. Ik merk namelijk bij mensen die mij net ontmoeten als ondernemer en die willen beginnen met Facebook, dat ze een heel handige tip gewoon niet kennen. Ik dacht eigenlijk jaren dat iedereen die op Facebook zit en die een bedrijf heeft op de hoogte is van deze tip. Maar zo langzamerhand kom ik erachter dat dat dus niet altijd het geval is. Met name als je bijvoorbeeld in loondienst bent voor een bedrijf, en je bent verantwoordelijk voor de marketing en de social media strategie en dergelijke. En je moet grafieken laten zien met je resultaten. Is dit een hele handige tip om in ieder geval te laten zien dat het aantal likes op je pagina hoger wordt. Het is een heel, heel simpele tip. De receptioniste kan dit uitvoeren, wie dan ook. Hoef jij als manager niet te doen. Kun je gewoon uitbesteden. Dan heb je zelf een bedrijf, moet je het wel allemaal zelf doen. Is het ook een hele makkelijke tip die je niet zo heel veel tijd kost. Oké, okay, dus hier komt de tip. Je hebt een bericht op Facebook geplaatst en heel veel mensen vinden het bericht leuk. Dat is heel fijn, want om ervoor te zorgen dat mensen contact met je opnemen, is het belangrijk dat ze positieve ja, um, seintjes krijgen van jouw pagina. Dus elke keer als ze denken, hé, hey, hier heb ik wat aan, is de kans groter dat ze contact met je opnemen. Dus je wil dat mensen jouw berichten vaker zien. En daarvoor is het belangrijk dat ze jouw pagina leuk vinden en dat je dus relevante content plaatst die ze leuk vinden. Oké, okay. Als ze dan eenmaal je bericht leuk hebben gevonden, kun je ze uitnodigen om jouw pagina leuk te vinden. Ik zal je even laten zien hoe dat werkt. Dus hier heb ik een bericht zo, wat een aantal keer leuk is gevonden. Je klikt dan op de zeg maar, lijst met mensen die het leuk hebben gevonden. En dan verschijnt deze pop-up. En je ziet hier dat ik deze twee mensen heb uitgenodigd. Dus dit is hoe het eruit ziet nadat je ze hebt uitgenodigd. Maar voordat je ze uitnodigt, staat er zeg maar, in het wat donkerder gedrukt, uitnodigen. En daar klik je dan op. Dan krijgen die mensen een melding dat jij of jouw pagina's heeft gevraagd om de pagina leuk te vinden. Ik merk nu ik bij een bedrijf net ben begonnen en deze toepas dat dit toch in veel gevallen verzorgt voor extra likes. Dus dan heb je in ieder geval dat je kunt laten zien naar je baas of manager van hé, hey, kijk het aantal likes op de pagina gaat op Dus onze Facebook-strategie werkt. Dat was even de tip die ik je wilde delen. Ook omdat ik dus echt merk dat deze tip een beetje vergetelheid is geraakt. Ik denk ik moet het even weer laten zien. Dus heel veel succes. Vond je dit een handige tip? Vind het bericht even leuk. En volg natuurlijk bij pagina voor meer tips. Tot ziens en fijn weekend!